welkom bij iedereen kan haken we gaan vandaag de honingraat netsteek maken en het woord zegt het al het is één toer het is een hele makkelijke toer je kan hier dus met een uh, hoe dunner het garen hoe eleganter het patroontje uh, dit is op haaknaald nummer 4 gemaakt Uh, maar als je dik garen gebruikt dan kan je er ook een heel leuk sprei van maken en met een dikke naald maar dit is gewoon op 4 en dit is heel leuk voor uh, zeg maar zomertruitjes te maken om over een t-shirtje heen te dragen of uh, ja wat je eigenlijk maar zelf wil maken dan uh, je kan er ook een heel sprei van maken je kan er kussens van maken uh, ja mijn etuwietje is natuurlijk lastig want dan valt er wel iets doorheen maar uh, wel heel leuk om uh, eerst een boor te maken en dan met deze steek te beginnen het zijn stokjes en lossen en meer is het niet we gaan gewoon beginnen je begint met een opzet zoals je dat altijd doet aantal steken moet deelbaar door 4 zijn en um, omdat we beginnen in de achtste lossen tellen we er even 8 bij dus 48 begin ik even voor een uh, lapje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14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 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. En dan tellen we er nog even 8 bij. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan zal ik nu even uitleggen waarom ik 8 erbij tel. Dit is het begin van die rij lossen. Even kijken of ik dit goed zeg. Nee, we beginnen aan deze kant. Dit is het begin. Dit is de rij lossen hieronder. Je gaat om de vier steken. Om de vier lossen, één stokje. Vier lossen, één stokje. Vier lossen, één stokje. Maar omdat je met het begin zit je met 3 lossen voor het eerste stokje. En dan heb je 2 lossen hier en 2 lossen daar. Dus je zet hem dus 3 plus 2 is 5. Plus 2 is 7. Je zet hem eerste stokje in het achtste lossen. En zo verspringt het patroon. Gewoon beginnen. Vanaf de naald, de achtste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de achtste, omslaan, insteken, doorhalen, door 2, door 2. En dan heb je je eerste stokje en deze, die telt mee als stokje. 1, 2, 3, 4 lossen en dan sla je de 4 over, 1, 2, 3, 4. De eerste toer moet je nog tellen en daarna hoef je niks meer te tellen. En weer een stokje. 1, 2, 3, 4 lossen. En 4 overslaan. 1, 2, 3, 4. In de vierde. En weer 4 lossen. 2, 1 2 3 4 Wie lossen? En vier overslaan 1 2 3 4 vier losse, een, twee, drie, vier, een, twee, drie, vier, een, twee, drie, vier en een stokje en weer vier losse, twee, drie, vier, een, twee, drie, vier. Omslaan en een stokje. En weer 4 lossen. 1, 2, 3, 4. Omslaan en insteken. En weer 4 lossen. 1, 2, 3, 4. En weer 4 lossen. om de volgende toer te beginnen begin je met drie lossen en dan keer je het werk kijk dit is je eerste toer en dan hoef je dadelijk ook niks meer uh, te tellen want je haakt de stokjes nu hier tussen deze openingen nou, je hebt drie lossen gemaakt voor de volgende toer dan keer je het werk en omdat dit nu moet verspringen en hier vier lossen zitten moet je even twee lossen erbij haken en dan ga je een stokje gewoon hoef je niet te zoeken of te tellen of wat dan ook en dan doe je weer vier lossen en dan ben je weer in de volgende opening een stokje en weer vier lossen en in de volgende opening een stokje. 3, 4. En weer 4 lossen. 1, 2, 3, 4. En weer een stokje. En weer 4 lossen. En weer een stokje. En weer 4 lossen. En weer 4 lossen. lossen. En weer een stokje. En op het eind hier ook 4 lossen. 2, oh, dit gaat te stil. 1, 2, 3, 4. En op het eind pak je de derde lossen. En dan zet je een stokje op. En weer 3 lossen en het weer een keren. En omdat je nu in deze een stokje moet doen, moet je er even twee lossen. Want anders gaat je kantsteek schuin. 2 lossen, 1 stokje in het eerste. De eerste opening en dan kan je weer verder met vier en stokjes maken. Vier lossen, een stokje, vier lossen en een stokje. Vier lossen en een stokje. en dit is de honingraad netsteek ik wens jullie veel succes en ik zou zeggen abonneer je op youtube op mijn kanaal iedereen kan haken en dan leer je weer iedere keer nieuwe steken dankjewel voor het kijken